Schoon, veilig, gezond en betaalbaar water, dat wilt u toch ook? Ik ben Ellen Slachter, ik ben lijsttrekker van Water Natuurlijk. Water Natuurlijk is een waterschapspartij... die zich richt op de behartiging van belangen van natuur, van milieu... van landschap en van recreatie in het waterschap. En wij willen ons de komende tijd inzetten voor inpasbare dijken... in het landschap, opvang van overtollig water waterpleinen in de stad, verbinden van water om de vismigratie te bevorderen, schoon en gezond open water bij u in de buurt, natuur en recreatie aan het water en geen lozing van afvalresten op het water, op het oppervlaktewater. En natuurlijk zijn wij voor een eerlijke verdeling van alle waterschapslasten. Met uw stem kan water natuurlijk dit voor u wa waarmaken. Stem daarom op water natuurlijk, de Groene Waterse met Hart voor Blauw.